leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we echt iets superleuks doen. Maar eerst zullen jullie vastdenken... Emily, waarom zit hier nog een stoel naast je? Want ik ga samen met mijn broer Ruben... ...ga ik uh, iets doen. Oh, Hi. Hi. En uh, we gaan dus een hele leuke challenge doen. We gaan een... Uh, je hebt een kon hier zo voor je uiteindelijk straks. En er zit snoep onder, maar de ene zit misschien niks onder... ...of iets wat je minder lekker vindt. En er zit eentje in wat heel lekker. En de laatste ronde, als je die de goede hebt, heb je echt heel veel geluk. En dan gaan we gauw beginnen. En ik hoop dat ik ga winnen. Mm -hmm. nee, en we gaan dus een hele leuke challenge doen. We gaan uh, een snoep challenge doen. Dus je hebt een kom voor je. En onder zit snoep. De ene zit niks onder of wat lekkers of wat vies. En de laatste ronde is extra speciaal. En dan gaan we nu het er tegelijk bij, bij knappen klappen. Yes, yes, het is ons gelukt. Nou, yes. nu is het jouw taak om te beslissen of je hem wil houden of ruilen. Oei, oei. Volgende keer bij jou, dan ben jij nou weer ik hè? Ja. ja. Oké. Okay. Ga je hem huilen of ga je hem ruilen? Huilen, ruilen, dat ruikt. Oké. Okay. Je kan niet doorheen ruiken. <lacht> Oké, okay. weet je wat? Ik hou hem. <lacht> Dit is zo. Oké. 3, 2, 1. Wauw. Oké, okay. Het okay. okay. is niet vies. Mm. Oké, okay. yeah. okay. tegelijk. We gaan tegelijk op zo'n. Ja, ik heb no, gewoon no, tomaten. Yeah. <laughs> ik heb gewoon tomaten. Drie tomaatjes. Ben jij er ook één? Ja. Mmm. Mmm. is lekker. We het ben je om open? Je niet, het. Ik mag ook een stukje. Het is echt heel lekker. En nou gaan we door naar de volgende ronde. En ik hoop dat we, ik heb er echt heel veel zin in. En ik hoop dat ik nou de laatste. We heb nog een punt. Uh, ja, maar welke was vies en welke was lekker, want we vonden het Maar eigenlijk, kijk, ja, okay, ja, oké, okay, ja, oké, okay, ja, ja, ja, okay, één punt, Eén hoog. We één. er Ja, ja. oké, okay. gaan we de nieuwe dingen erbij halen, gaan we weer klappen. Zullen nu knippen, het uh, zo? Ja. Drie, twee, één, oh. Goed, het werkt oh. alweer, het is echt super gaaf. Nou mag ik beslissen of ik wil houden of ruilen. Oh, werkt nee. het eigenlijk met de ruiken? Ja. Ik krijg wel verschil, maar ik wil het weten. Oh, ja. We moeten we een keer ruilen. Ik, ik, ga niet, ruilen. Ja. ik ga me ruilen, ik ga me ruilen. Als okay. dus jij zo weer gaat houden. Oh, okay. Ja? Okay, twee. Ja, dat is niet best lekker. Ik zat eerst te denken, ik, moet, ik had eerst gedacht dat ik moest houden. Hmm. Maar nu, nu denk ik, ja, ik ga zuur. Uh. Echt. Ben jij oké? Hey, yo check mijn skills. die zijn twee elke Het is wel heel erg zuur. Wil je er eentje? Mm. Kijk toch, zijn super mm. Nou, we zijn dus aangekomen bij de laatste ronde. En nou moet ik kiezen of ik hem ga houden of ruilen. En ik dek, dek. houden. Houden. 3, 2, 1. <laughs> ik heb dus babbelkamer. Auw! Ik pak af. Ben je oké? Nee. Ik wil wel een drafje als dat maar. Babbelkam. Babbelkam. Oh, ah. Nou, ik heb hier dus uh, babbelkamer Jij! Yeah. Jij ja, mag ook een stukje als je wilt. Een klein stukje. Alles is nu opgeruimd in één keer. We hebben gewoon echt goed En uh, nou gaan we weer. Uh, ja, dat was het eind. En eigenlijk is het eigenlijk dat ik heb gewonnen. Nee. Ja. Nou. Ik heb gewonnen! Met al die zure dingen heb je zoveel pech gehad. Ouch! we gaan voor de... Hoeveel duimpjes omhoog gaan we eigenlijk? 25. 25? Ja, we gaan voor de 25 duimpjes omhoog. Want de vorige keer hebben we het net niet gehaald, dat was wel een beetje pech. We gaan klikken alsjeblieft op de abonneer. We zijn nu thuis via het corona als je je verveelt. Je zegt, dit is gewoon een heel leuk ding. Je pakt gewoon twee kommen. Je gaat met iemand, ze uh, legt je snoep onder, dan ga je het rustelen en dan... Uh, dan doe je, uh, ga je een challenge doen. En het is heel leuk. En het is heel vermaakbaar. En het was heel leuk. Ik hoop dat jullie deze video leuk. En dan zeggen we altijd. Ciao.